Welkom bij Agressie De Baas. Ook in deze aflevering gaan we de theorie aan de praktijk toetsen. Vorige keer hebben we behandeld hoe belangrijk het is om eerst de emotie voor te laten gaan en dan pas op de inhoud. En vandaag gaan we het hebben over authenticiteit. Misschien heb je een training gevolgd en denk je dat je weet hoe het moet, maar heb je het soms iets te letterlijk genomen. Ah, meneer, goedendag. Waarmee kan ik dan niet zijn? Ik uh, kom mijn medicijnen ophalen. Ja, uw naam? Uh, Thomasen, George Thomassen. Thomasen. Ja, uw geboortedatum? Uh, 15 augustus 1970. 70. Helaas. Ik heb, kan niks vinden. Niet? Nee, dus niks. Maar ik heb vanochtend, vanochtend, vanochtend besteld. Ja, of vanochtend. Ja, meestal heeft het wel een dag verwerkt. Ja, nee, dat dan meent al, u niet. Ja. Ik loop al twee dagen met een lege strip. Ik moet ja, die medicijnen hebben. Ik zie dat u erg boos bent. Nou ja, meer ongerust, maar... Ja, ik zou wel graag willen dat we op een wat rustiger manier met elkaar communiceren. Want dan kan ik u misschien beter... Helpen. Ja, maar ik heb vanochtend besteld. Ja, ja, meneer... Dan kunnen u toch wel eventjes ja. uit het magazijn halen. Ik dus snap dat toch... het heel vervelend voor u is. Maar toch wil ik u verzoeken wat rustiger te praten. Ja, nu gaat te, Dit is iets te letterlijk, hè? Vergeet alles. Laat los wat je thuis hebt meegemaakt. Of, of dat je moe bent of Daar Hebben we het in de vorige aflevering over gehad. En ga dan open de communicatie in. Goeiedag meneer, waarmee kan ik u van dienst zijn? Uh, goeiedag. Uh, ik kom een medicijn ophalen. Ja, goed, medicijn ophalen. Wat is uw naam? Uh, Thomas. Thomas. George Thomas. Ja. En uw geboortedatum? 15 augustus 1970. Ja. Oei, ik heb helaas nog niets staan. Maar nee, dat meent u niet. Oh, wat een teleurstelling hè? Ja. Uh, wanneer heeft u. Uh... Ik heb vanochtend besteld. Vanmorgen besteld. Ja. ja, meestal is het wel zo dat het een dag verwerkingstijd uh, oh, maar Nee. Ik loop al twee dagen met een lege strip medicijnen. Ik moet het echt vandaag hebben. Ja, ik zie, dat u, ik zie dat u zich ongerust maakt. Want het gaat om uh, bloeddrukverlagende medicijnen. Ja. Maar ik heb, uh, gelukkig kan ik u geruststellen, we hebben nog iets op voorraad, maar wel van een ander merk. Maar dat is voor één dag, zou dat uh, goed overbruggen zijn. Oh, nou als dat ja? de oplossing is, dan uh, ga ik dat even voeren. Gaat u maar even rustig zitten. Ja, Komt dank zo u wel. Zo zien we weer hoe belangrijk het is om emoties goed te lezen. Daarmee kun je ook een heel veel misverstanden voorkomen en daarmee kun je ook agressie deescaleren.